Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een zeer stabiele opvouwbare rollator? Dan is de rollator Quattro type Z400 een zeer goede keuze. Ook enkele jaar geleden bij de programma Kassa op de tv uitgeroepen tot beste rollator van Nederland. Dus qua kwaliteit zit het zeker goed. Laat me wat meer vertellen over deze rollator. De vorm van de rollator is eigenlijk de oerrollator, voorzien van een mandje, voorzien van dienblad, maar uniek voor deze rollator ook voorzien van een extra metalen net waarop u zwaardere boodschappen kunt plaatsen. Een veilige rollator, Kabels zitten in het frame, dus u blijft niet met de kabel. Ongewenst achter dingen hangen. Grote remblokken op royale wielen. Dus ook daar veilig, maar ook voor wat minder goed begaanbare wegen. Een zeer goede rollator. Goede remmen. Belangrijk als u gaat zitten, dat u niet achteruit rijdt bij het gaan zitten. Natuurlijk is de rollator Quattro ook eenvoudig op te vouwen en mee te nemen. Hiervoor haalt u het mandje en het blaadje van de rollator. De ontgrendeling, de rode knop, doet u omhoog. Daarmee kan de rollator ingeklapt worden. En de rollator is eenvoudig klein te maken. En blijft staan, dus kan ook makkelijk in een kleine ruimte worden weggezet. Natuurlijk ook eenvoudig weer uit te klappen. De vergrendeling... En weer klaar voor gebruik. De Tonzorg compleet geleverd: met mandje en dienblad, maar ook inclusief een stokhouder, zodat u eigenlijk geen enkele accessoire verder meer bij de Rollator hoeft aan te schaffen. Dus zoekt u een zeer stabiele Rollator, dan is de Rollator Quattro een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van deze rollator. Dan wens ik u daar heel veel plezier mee en hoop u spoedig weer bij Tomzorg terug te mogen zien. Heel hartelijk dank.